Goedendag lieve mensen. Welkom bij de zondagmorgenpraat van de Stofjes. Mijn naam is Rick en ik doe iedere zondagmorgen dit praatje. Mensen die dit vragen kijken, die sap, die weten het natuurlijk dat ik dit doe. Zondagmorgen na het hardlopen in het bos in Gassel. Even rondjes lopen. Lekker fris beginnen. Vanmiddag weer naar voetballen. En dan heb ik in de tussentijd van uh, mijn lopen naar huis. Een zondagmorgenpraatje. Zondagmorgenpraatje kan van alles zijn. Actualiteit kan ook gewoon een beetje onzin zijn. Beetje random. Maakt niet uit. Uh, iets wat me opkomt. Wat er gebeurt, wat er kan gebeuren. Wat er te komen, uh, wat er gebeuren gaat. Ik het niet vergeten. Hallo. Zo, nou, het was een, uh, aan de ene kant lekker gelopen aan de andere kant ook weer even wat minder qua meting. Als ik uh, zie wat ik uh, vorige week gelopen heb, uh, was het één op één gaan omschakelen. Vorige week had ik uh, vier rondjes gelopen en nu heb ik er maar drie gelopen. Uh, en de gemiddelde tijd lag vandaag zelfs lager. Maar goed, het kan niet iedere keer een feest zijn. Nu en dan heb je gewoon even te maken met wat, ja, wat minder, uh, ja, een minder gevoel, dat het iets minder lekker gaat. Dan heb je het idee, uh, als ik s morgens vroeg op sta van hé, hey, ik voel mij wel lekker. Dan nog hangt het af hoe dat je, je start is, is het, gaat hij lekker ontspannen, gaat hij iets... Ja, ja, Daar ligt het soms aan. Uh, moeilijk te verklaren soms. Maar... Al met al... Gaat het gaat erom dat je gewoon lekker bezig bent. Nou, dat doe ik. Ik vind het prettig. Ik heb bijna. Nou, ik wil het niet helemaal omschrijven als een, als, een, als een verslaving. Maar ik kan wel merken dat als ik, als ik het niet doe, dat ik, dat ik het toch op een of andere manier een beetje mis. Ik kan het dan nog wel redelijk goed. Een redelijk snel plaats geven. Voor een paar weken terug is dat namelijk gebeurd. Dat ik. Um, dit stomme ding niet kon vinden. Dat is eigenlijk een stomme ding. Maar ik heb daar mijn telefoon in zitten. Ik hou van, uh, van meten. Meten is weten. En uh, ik heb dat uh, dan aan de arm zitten. Hier zo. Daar zit hij in. Dan uh, kan ik een beetje muziekje uh, luisteren uh, tussendoor. Uh, en de app die ik dan uh, heb opgestart voor het lopen, die mij dan uh, een beetje de tijd uh, doorgeeft naar uh, ongeveer een kilometer zodat ik ook een klein beetje kan inschatten van oké, het gaat lekker of het gaat minder lekker. Daarmee pas je dan ook wel een beetje lopen aan, tenminste dat doe ik wel een beetje. Misschien is dat wel een beetje het punt waarop het dan wat minder is en dat je dan gaat aanpassen aan jouw gegevens. Als je voelt van hé, hey, ik heb te langzaam gelopen dat je dan eigenlijk te veel gaat versnellen waardoor je het volgende rondje dan weer, uh, weer te snel gaat. Sorry, weer te snel gaat lopen. Maar ja, als ik dan weer de, de, de lijnen uh, zie in het grafiekje uh, met de gemiddelde snelheid, de gemiddelde tempo, ligt dat nooit zo ver van elkaar af. Dus bij spreken uh, 6, uh, 6 minuten 18 uh, uh, uh, loopt op 1 kilometer en je pakt dan het rondje daarna op uh, uh, 6 minuten 11. Het rondje daarna pak je weer op 6 minuten 12, ja sorry, maar dan loop je hem toch redelijk strak, naar mijn idee. Zitten er hele grote verschillen in, stel dat ik bij spreken 6.30 pak bij de ene ronde en op de andere ronde pak ik 6 minuten 5. Ja, dan heb je te grote verschillen en ja, dan heb je wel een probleem. Dus Maar goed. Oh, wacht even. Ik uh, ga het even anders doen. Want ik moet... Maar nu... Nee. Ik daar natuurlijk weg. naar het voetballen. Ja. Nou... Ik zou zeggen... Ja, bedankt voor het kijken. Voor degenen die kijken. En voor degenen die altijd kijken. Dankjewel voor het kijken. Geef ons een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan krijg je natuurlijk meer van dit soort filmpjes. Zoals ik al zeg, iedere zondagmorgen. Als je tenminste bent gaan, ben gaan hardlopen. Uh, uh, of, of er moet iets tussendoor gekomen zijn waarop ik dus gewoon niet kan hardlopen. Maar dan probeer ik toch wel altijd zondagmorgen praatje van te maken. Vind ik leuk. Ik hoop jullie ook. Dus uh, nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zien we de volgende week weer terug. Ik zeg